Welkom bij Je Dagelijkse Overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 1 juli. Ben je hoopvol? Het Bijbelvers voor vandaag staat in Hebreeën 11, vers 1. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Wanneer je over de toekomst nadenkt, ben je dan hoopvol of worstel je met een gevoel van bezorgdheid? Mensen die in het verleden Gods trouw hebben gezien, hebben de neiging zeer hoopvol gestemd te zijn over de toekomst. Zij weten dat een slechte situatie in slechts enkele minuten kan worden omgezet in een geweldige getuigenis. Aan de andere kant kijken mensen die alle hoop verloren hebben het leven vanuit het perspectief van bezorgdheid. Bezorgdheid is nauw verwant met angst en steelt het vermogen om te genieten van het dagelijkse leven en het maakt mensen ongerust over hun toekomst. Hoop is het tegenovergestelde van bezorgdheid en nauw verwant aan geloof... Als we in God geloven, leidt dit tot hoop en een positieve levens- en toekomstverwachting. Hoop staat ons toe om onbeantwoorde vragen in Gods handen te laten. Het geeft ons de kracht om in vrede te blijven en het stelt ons in staat om het beste te geloven voor wat er ook komen mag. Je kunt hoop hebben als je in Gods liefde gelooft. Hij heeft de kracht om je te voorzien en je door elke situatie heen te leiden. Laten we samen bidden. Heere God, ik kies ervoor om in U te geloven, wetend dat het tot hoop zal leiden. Ik hoef niet te vrezen, want U zorgt voor mij.